De basis, of eigenlijk de achtergrond, van jouw virtuele wereld is een 360 graden foto. Een 360 graden foto is een foto waarop de hele omgeving in alle kijkrichtingen is vastgelegd. Zo'n foto kan met een speciale 360 graden camera worden gemaakt. Maar ook door stukje voor stukje alles om je heen vast te leggen in losse foto's. Met een speciaal programma kun je deze 360 graden foto bekijken. Het is dan net of je midden in de virtuele wereld van de foto staat. Om je 360 graden foto te maken, heb je een telefoon of een tablet nodig. Ga naar de Play Store en zoek naar Street View. Druk vervolgens op Installeer. Ga dan naar de plek waar je jouw foto wil maken. Open de app en druk op Maken onder in je scherm. Kies 360 graden foto. Richt je telefoon of tablet op de stip en hou hem daarop gericht tot het oranje bolletje wit wordt. Je ziet nu vier nieuwe bolletjes verschijnen. Richt nu één voor één op de bolletjes om je heen, naar boven en naar beneden. Totdat de oranje lijn rondom het vinkje onder je scherm helemaal compleet is. Tik dan op het vinkje. De 360 graden foto wordt automatisch aan de fotogalerij van je toestel toegevoegd. Soms wordt je foto in een speciale map geplaatst, bijvoorbeeld in panorama's. Check de foto of je tevreden bent. Niet goed? Maak hem dan gewoon opnieuw. Wel tevreden? Deel, mail of stuur hem vervolgens naar de computer waarop jij in CoSpaces gaat werken. Opslaan in Google Drive of Dropbox werkt ook prima. Je 360 graden foto is klaar.